Werk je als leider nu aan de oplossing of werk je aan het oplossend vermogen van het team? De doorbraak zit zelden in een nog betere oplossing. De doorbraak zit in de beleving van het probleem. We doen het in ons werk maar al te vaak. Zo snel mogelijk spannende vraagstukken omzetten in kant-en-klare oplossingen. Maar is dat nou wel zo slim? Daarover ga ik in gesprek. Welkom bij CVD-TV. Welkom, uh, heren. Uh, jullie schreven het boek uh, uh, De oplossingenmachine. Misschien goed om even mee te beginnen. Jullie hebben al wat meer boeken geschreven in het verleden. Ja, klopt. Uh, stel je even kort voor en wat je al gedaan hebt. Ja, uh, Tom Verhegge. Uh, ik noem mezelf de ontmanager. En dat was ook gelijk mijn eerste boek, Ontmanager voor managers. Elke dag werken aan je eigen overbodigheid. En, uh, nou, ik is daarna... dat het doel voor managers, ja? Ja, vind ik wel. Ja? En, en ik kwam er eigenlijk later achter dat dat het doel van elk beroep zou moeten zijn eigenlijk. Jezelf opheffen? Ja, nou, en daarna streven. En Aha, dan uh, ja, ja. gebeurt het uiteindelijk waarschijnlijk nooit. Nee. Maar het is wel uh, de manier waarop je het meeste toegevoegde waarde hebt. Dat, dat klinkt als een paradox. Ja, ja. Nou ja, ik zeg ook ja. altijd van elke dag werken aan je eigen overbodigheid. Maak je pas echt onmisbaar. Hè? Dus, ja, ja. dus het gaat erom hoe zorg ik dat er bij de ander gebeurt waardoor ik minder hard uh, aan het werk ga en dat echt eigenaarschap op de juiste plek ligt. Uh, Wouter? Ja. ja, Wouter Hart. En uh, ik heb in 2012 het boek Verdraaide Organisaties geschreven, en in 2017 Anders Vasthouden. Ja. En die hadden allebei als uh, een soort onderligger het werken vanuit de bedoeling. Het werken vanuit de bedoeling? Ja. Leg eens uit. Nou ja, in die zin uh, heeft het parallellen met de, de dynamiek die, uh, die Tom net schetst. Als je uh, bijvoorbeeld uh, trekt naar, naar de opvoeding toe waarin dat werken aan je eigen overbodigheid uh, natuurlijk ook een beetje een soort rode draad is in alles wat je doet. Ja, ja. En uh, nou, dan vind ik het heel boeiend om te onderzoeken van ja, wat voor dynamieken spelen er... dat je daar toch behoorlijk van wordt afgeleid. En ja. daar hebben we in verdraaide organisaties en anders vasthouden... We zoomen we dan iets meer in op wat er gebeurt in organisaties... waardoor we die bedoeling snel uit zicht raken. Ja. En in de oplossingsmachine maken we die kleiner... en hebben we het niet meer zozeer over wat er gebeurt op organisatieniveau... maar veel meer wat jij en ik creëren in het klein. Ja. In het gedrag. Um, hebben jullie meer boeken al samen geschreven of is dit het eerste boek samen? Het eerste boek echt samen. Ja. Eh, maar ik heb wel meegewerkt aan Anders Vasthouden. Uh, ja. In de vorm van uh, het, met name, maar het, het artiesten tekenen. Of, ja, het of illustreren schrijven. en het sparren en het meedenken. Ja, ja. En, en, ja. Daar, ga, ja. daar ga ik straks niet over. Want het vind ja. ik ook altijd leuk om het proces van boeken schrijven een beetje in te zoomen. Maar laten we ja. eerst maar eens even naar de inhoud van het, ja. uh, van het boek gaan. Uh, uh, de, de oplossingen uh, machine. Wie kan hem het beste uitleggen wat dat ding is? Want ik denk dat iedereen hem herkent als je hem gaat beschrijven. Ja, ik denk dat die misschien wel het meest voelbaar is in een anekdote waar die voor mij ook wel een klein beetje begon. En dat is inmiddels al wel een jaar of, uh, of, of, of ik geloof dat het elf jaar geleden is, dat mijn, mijn zoontje destijds nou, tegen de twee jaar oud was. En dat ik met hem uh, een, een trap afliep in, in vakantie in Duitsland. Ik had zijn hand vast en ik had mijn hand heel hoog uh, en gespannen en, en gewoon vast. En hij hing daar als het ware aan en hij kwam zo'n beetje zo de trap af. En op een gegeven moment voelde ik van ja, maar dit is nou juist helemaal niet de bedoeling van waar het in de, in de opvoeding over gaat. En wat ik eigenlijk deed was dat ik mijn hand vervolgens uh, ontspannen uh, veel lager hield, zodat hij er eigenlijk niet meer de echte steun aan had. En wat hij eigenlijk gelijk deed was toch het hou vast zoeken in mijn arm, maar toen hij dat niet kreeg... Toen richtte hij zich op de trap en hij zocht de balans in zichzelf en hij liep de trap af. Hm. En hij had wel mijn hand nodig als steun. Mm -hmm. Maar wat ik daarvoor had gedaan, het was natuurlijk enorm overdreven door de hele regie van hem af te pakken en het voor hem op te lossen. En dat is, dat is in, de, in de kern wat jullie de oplossingsmachine noemen. En, ja. als je, en als je het, uh, als je het vertaalt naar een werkomgeving, kun je dat ook eens concreet maken? Nou ja, dat zit, zit in bijvoorbeeld een hele kleine ding. Hè. Dus, dus, dus we zien een probleem, voelen ja. spanning. Uh, ...nemen de regie over of geven hem af uh, en we bedenken de oplossing. Hè? Dus, dus ja, ik vind altijd wel een mooi klein voorbeeldje is dat, dat organisaties bedenken van... Goh, ...wat krijgt iemand nou cadeau als die jarig is. En dan zien ze dat er verschillen ontstaan. Dat de ene afdeling geeft een groot cadeau, de andere geeft helemaal niks... En dan denken ze ja, dat is niet helemaal eerlijk, dus dan voelen ze onzekerheid. Ja. En dan gaan ze naar de HR-afdeling en dan zeggen ze: Goh, maar kunnen we dat niet regelen? En de HR-afdeling die bedenkt dan een attentieregeling en pakt dus eigenlijk de regie af. Waardoor eigenlijk het hele oorspronkelijke idee van goh, hoe gaan wij om met aandacht ja. eigenlijk helemaal verloren gaat en we het vastleggen in een oplossing of in een regeling. Of, ja, dus die. Dus zo gauw iemand de vraag stelt, dan bedenken we een algemene oplossing. En dan hebben we de illusie dat daarmee het probleem werkelijk opgelost is. Maar, en dat, dat is, is dus niet zo, want dat, dat is wat jullie de, ja. de pijnpunten worden. Want wat zijn de bijwerkingen van die oplossingmachine? Uh, ja, en, het, het, het zijn er een heleboel, maar in een boek hebben we er vier ja? uh, beschreven. Ja. Hè? En één daarvan uh, is dat er heel snel een gevoel van moeten ontstaat. Hè, dus dat zit soms ook, ik merkte ook tijdens leidinggevende, dan vroegen, vroegen mensen aan mij advies... Uh, en dan gaf ik een tip en dan hoorde ik later van ja dat moest van jou het dus dus, dus ja, ja. Ik, ik hielp ja. maar er ontstond toch een gevoel van moeten mm. en uh, het, het tweede bijeffect is dat het eigen kompas dan eigenlijk uitgaat hè? dus dat dat voorbeeld met die attentieregeling mensen mm. gaan niet meer nadenken van wat maakt nou uh, aandacht goed en wat mm. is een beetje redelijk bedrag of zo. daar gaan we mm. ja. meer over nadenken dus ja. dan, wat staat er in de attentieregeling mm. dus dat eigen kompas gaat uit je, je komt ook sneller tegenover elkaar te staan. Ja, er komt dus weerstand natuurlijk. weerstand en, en je moet iets doen met een oplossing die iemand anders bedacht heeft. Mm -hmm. He, dus dat, ja, dan ontstaat snel die tegenstelling. Uh, en, en het vierde is dat, dat het werkelijke vraagstuk eigenlijk uit beeld verdwijnt. Wordt niet eens behandeld eigenlijk. Nee, nee. nee dus we gaan op training of we volgen die regeling of weet ja. ik het. Dus, dus we denken niet meer na wat nou... Eigenlijk ook weer dat vraagstuk was. Jij vertelt in jouw boek, vind ik, uh, of in jullie boek, het, de, de, de het eerste, en de, in, de inleiding is natuurlijk ook een heel illustratief voorbeeld. Hè? Kun, je, kun je dat nog eens kort uitleggen? Want dat vind ik ook zo'n mooi beeldend voorbeeld. Geen werkvoorbeeld, maar over uh, het kindje dat naar school moet. Ik denk dat dat ook iedereen dat herkent. Kun je dat nog eens kort vertellen? Ja, het is, het is eigenlijk hetzelfde verhaaltje als wat ik net vertelde. Alleen ja. nou juist ook, en daar zit ook een beetje de oorsprong in een, een meisje die langzamerhand ook wat ouder wordt en een eigen wil krijgt. Wat ik in het kort beschrijf is dat uh, in de ochtend, uh, in het begin of een tijd lang eigenlijk steeds meer merkt dat hoe meer de eigen wil van in dit geval mijn dochter gewoon ook groeide, hoe meer het in de ochtend soms ook een gevecht werd tussen dat wij haar om kwart vracht uit bed wilden hebben ja. en dat zij dan voor haar gevoel uit bed moest en met tegenzin van alles ging doen. Ja. En dat toen dat op een gegeven moment eigenlijk steeds nou ja, vervelender werd voor allebei de partijen, hebben we dat proces omgedraaid en gevraagd van, vind je het nou eigenlijk belangrijk om... ...op tijd op school te zijn. Je, hebt het, en, je bent het probleem gaan behandelen eigenlijk. Of ja, de, de, de, precies. Dus ja. even losweken van die kwart voor acht... Hè, ...wat als ja. het ware mijn goed bedoelde oplossing was. Ja. En toen dat gesprek weer op dat niveau terechtkwam... ...toen stonden we opeens naast elkaar. Want zij wilden graag op veel... tijd op school zijn. Nou ja, er waren inderdaad wat haakjes... ...waardoor die juffrouw zo streng worden... ...dan zou ze niet meer in een lievelingsboek uh, ja. kunnen lezen. Ja. En hè, toen ik die anekdote uh, onlangs noemde in een ziekenhuis... ...toen, toen vertelde een gynaecoloog ook... Oh, het is zo herkenbaar. En ze vertelde dat... Op een gegeven moment in een bepaalde periode merkte ze dat eigenlijk steeds vaker jonge vrouwen een, een keizersnede wilden hebben. Maar ja, vanuit de arts kwam daar eigenlijk gelijk dan die oplossing aan, want er kan nogal wat schade ontstaan. En de arts heeft een eet afgelegd dat je in beginsel niet zult schaden. Mm -hmm. Dus vanuit dat ziekenhuis en vanuit die vanuit dat perspectief uh, zei ze, ja, wij gaan, uh, wij gaan dat niet doen. Maar doordat ze dat niet gingen doen, voelde natuurlijk de jonge vrouw alsof het niet mocht. Mm. En als het niet mocht, dan kom je dus in belangen tegenover elkaar te staan. Dan wordt het een moedje. Mm. En dan ga je ook eigenlijk ja, bijna een soort van je recht claimen. Mm. Nou, en, en daarvan vertelden ze dat ze dus echt zagen dat het een vervelende dynamiek werd. En die hebben ze op een gegeven moment precies op dezelfde manier omgedraaid. Ja. Dat wanneer dus een jonge vrouw dat zei, zeiden ze nou helemaal, helemaal prima in beginsel. Ze wist kijken naar de voor- en nadelen. Nou, en als ze dan dus gingen vertellen wat ze eerst in het begin zelf allemaal geprocesst hadden, van wat zijn alle wa en, uh, de risico's die ontstaan. Mm -hmm. en dat moet je helemaal niet willen. En wanneer ze dat dus niet in zichzelf deden, maar dat probleem even zichtbaar maakten, toen bleek in de cijfers gewoon heel sterk dat veel meer jonge vrouwen het helemaal niet wilden. Niet omdat het niet mocht van de gynaecoloog, maar omdat ze ja. die schade niet in hun lichaam wilden hebben. Ja. Nou, en dat vind ik ook echt de kunst van dit, dit volgende boek, dat juist in die... In, in, in die professionele orde van zo'n gynaecoloog ontstaat dat. Het is het onderwijs, het is de inkoper. Het het in al die dynamieken zit het, uh, het gevangen. Maar wat is nou de echte schade? Want het, het, heeft, het, het, het is er niet voor niks, weet je wel. En een heleboel mensen zijn gewoon oplossingsgedreven. Dus die denken, nou ja, lekker efficiënt. Uh, en dan kunnen we gewoon door. Wat is, dus, wat is de echte schade ja, van het de, eindresultaat, de, de, de, noem ik het even? Dus... De kern is vooral dat het gaat op dat de een de oplossing bedenkt voor de ander. Hè? Ja. Dus dat, dat is wel een belangrijke. De, dus niks tegen oplossingen, maar het, de reflex om snel met de oplossing te komen voor de ander. Daar gaat het om. En kijk, die bijeffecten die ik net noemde, die staan eigenlijk haaks op wat we met z'n allen willen. Hè? Dus als ze als zeggen, van goh, eerst de bijeffect dat we vertelden, wat, dat gaat over moeten. Dat gevoel van moeten ontstaat. Ja. En tegelijkertijd willen we een aantrekkelijk werkgever zijn. Ja. En willen we dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. En dat ze lol hebben in hun werk en, en dat ze soort dingen. Ja. Ja. Hè, dus als, als, als 80% van je werk uit moeten gaat bestaan, ja, dan komen we daar wel in een probleem. En zeker als je een jongere nieuwe generatie als woord voor gaat krijgen. schaarste, uh, ja. allemaal dat soort dingen. Hè. Ja. Dus dat, dat eerste bij bijeffect is belangrijk. Tweede, dat dat eigen kompas dat uitgaat, Ja, dat is natuurlijk ontzettend... Vervelend als we zeggen en het staat haaks op als we zeggen dat eigenaarschap zo belangrijk is, ja. He, dat mensen verantwoordelijkheid nemen en dat ze zelf kiezen wat in die situatie het goede is om te doen, dat ze ja. er zelf over nadenken in plaats van alleen die oplossing volgen. Ja. He, en en en ook ook de dat dat derde bijeffect waarbij je meer tegenover elkaar komt te staan. Ja, ja dat staat natuurlijk haaks op dat we eigenlijk langzaam aan achter komen dat we dat we dingen samen moeten doen om, om het verder te brengen. Hè. Ze willen meer samenwerken. Maar als je dan tegenover elkaar staat door die oplossingenmachine, dat, dan helpt dat niet. Zijn er ook en, situaties waarin we mogen zeggen van... Uh, ja, maar daar even daar niet. Uh, daar is een oplossingenmachine juist heel erg belangrijk. Ja, enorm veel. En dan gaan we natuurlijk in het boek uh, ook in met het hoofdstuk Leven, de oplossingenmachine. Ja. Dus het, het gaat ook totaal niet over dat oplossingen niet... Zijn. Het gaat erom, waar vindt een oplossing, waar vindt die plaats mm -hmm. en oplossen we het, eh, lossen we het voor een ander op. Uh, en nee, er zijn natuurlijk allerlei momenten dat juist die oplossing uh, nodig is. Hey. Kijk bij zo'n gynaecologe, op het moment in, in dat, de er, OK. dat er even precies ja, ja. ingrijpen, overnemen, ja. doen, nee ja, zeker. Hè? Dus of of oorlogssituatie kan me voorstellen. Eindeloos ja. veel. En, ja, en, en ja. Uh, het, het, het, het boeiende in aanvulling op wat Tom net zegt, is dat wat wij geprobeerd hebben te doen met dit boek, is hoe komt het toch dat we in onze uh, meerjarig beleidsplan het overal hebben over eigenaarschap lager beleggen werk vanuit de bedoeling integraal samenwerken? Maar dat dat niet lukt. En daarin zijn we echt gaan zoeken. Nou, hoe kunnen we dat zo klein maken dat we in het gedrag van iedereen... Ja. eigenlijk erachter komen wat is nou de mentaliteit... die steeds weer leidt tot de bedrijfscultuur zoals die is. Dat is die oplossing misschien. Dat is die oplossing. En herkenbaar ook in de vorm van een aantal rollen. Dat is misschien ook leuk om even te Nogmaals, we gaan niet het hele boek behandelen. Want hij ligt daar en mensen moeten vooral lekker dingen gaan kopen... en zelf helemaal gaan doornemen. Um, maar uh, die, die vier rollen die jullie beschrijven, kunnen jullie die eens illustreren? Nou, als ik even in navolging op, op het verhaaltje net, wat ik vertelde over dat, uh, dat, dat ochtendritueel bij ons thuis begint. Hè, dan, dan heb ik vanuit alle goede bedoelingen, denk ik, Sterre te helpen. Ja. Uh, en tegelijkertijd kwamen we er steeds meer achter dat in die oplossingen je ook iets heel fundamenteels afpakt. Nou, dat werd ook echt zichtbaar in het feit dat Sterre daarna haar eigen leven steeds meer in die ochtend zelf ging vormgeven. Ja. Maar het boeiende was dat toen we dit een, uh, een tijdje gedaan hadden, toen, op een gegeven moment toen riep ik naar boven naar mijn zoon toe, die twee jaar ouder uh, is, riep ik uh, het is tien voor acht. ik wil dat je nu uit bed komt. En hij riep terug, nee dat wil je helemaal niet, jij wil dat ik zorg dat ik op tijd op school ben, zeg dat <lacht> dan ook, doei. <laughs> en, en wat daarin natuurlijk <laughs> geniaal was, dat hij zei eigenlijk tegen mij, pak het nou niet af van mij. Hmm. Dus waar ik de rol van de afpakker dat, dat de had, afpakker, dat ja. is dus de eerste rol, ja. een, een eerste rol zou ja, je ja. kunnen zeggen. Um, daar bleek toen opeens dat mijn dochter in het weliswaar met tegenzin volgen van mijn oplossing, ja. Ja, eigenlijk zichzelf tot een soort brave Hendrik bombardeerde, die dus het gedrag in stand hield van de afpakker. Hmm terwijl Jasper, nou, die doorbrak dat, want ik heb daarna natuurlijk nooit meer <laughs> durven roepen naar boven. Het is tien voor acht. Ik wil dat je uit bed gaat. Dus dat is, dat is de, de afpakker is een heel duidelijke denk, want die ja. pakt in feite het, het, het, ja. Ja, die pakt het, die pakt de eigenaarschap, pakt die af en ja. komt gewoon ram met een oplossing. Ja. Maar dan heb je ook, nog, je hebt niet alleen de afpakker, maar je de, was de oppakker dan? Nou, ja. even, even rond te maken. Dus ja? ik was van de afpakker naar de brave Hendrik. Dat is dus de tweede rol. Oh, dat is de tweede rol. Dat is dat de brave het, Hendrik. Die, die had ik dus eigenlijk al gehad. Ze dus hebben we de ja. oppakker en de brave ja. Hendrik in het volgen van de, van de oplossing. Oké, okay. ja. ja precies. Ja. En, en, en dan en, hebben we de en, oppakker. En die, en die brave Hendrik, die, die, die heeft ook nog wat, die kan braaf volgen. Ja. Maar die heeft ook nog wat andere verschijningsvormen. Dat is uh, mopperen uh, samen met andere brave Hendrikken. Ah, dat is herkenbaar en, binnen organisaties. Ja, uh, dus, dus uh, uh, of, of uh, stiekem uh, in, in die oplossing niet doen. Of, of, uh, of dat is, niet tegen zo, dan is Dan is eigenlijk geen brave Hendrik, hè, toch? Nee, nee dus, dus hij heeft wat verschillende verschijningsvormen. <laughs> ja. We hebben hem even samengevat onder Brave Hendrik. Ja. Maar wat, wat, wat al die verschillende dingen gemeenschappelijk hebben. is dat ze eigenlijk heel direct reageren op de oplossing. en het vraagstuk niet meer zien. Ja. En daar, daar, dus, nou, dat is brave Hendrik. En als brave Hendrik dat maar lang genoeg uh, volhoudt... En, en, uh, uh, dan wordt hij eigenlijk vanzelf een Calimero. Dat is de derde rol. En, en Calimero, die, die wacht niet tot de oplossingen om af te komen. Die vraagt erom. Uh, die zegt, uh, wat is het budget? Uh, zeg maar wat het verschil is tussen goed en fout. En uh, uh, wat moet er precies? Waar staat het beschreven? Dat is die die wordt echt afhankelijk eigenlijk ja. van degene die de oplossingen aanbiedt. Ja, ja. En, en, en vervolgens heb je dan... De oppakker, en, en dat is eigenlijk degene die daarmee hard aan het werk gaat. En dat die, die, die is ook degene die roept van ja, ik wil mensen wel ruimte geven, maar ze vragen nou eenmaal om kaders. Ja, ja. Hè? En, en dan gaat die kaders geven. Terwijl natuurlijk, ja, iemand vraagt gewoon wat het verschil tussen goed en fout. En moet je daar wel altijd antwoord op geven. Hè? Hm. En, en uh, dus ik, ik hoorde van de week de, de, de ontzettend mooie term ervaringsdiefstal. En dat is eigenlijk wat die, wat die oppakker en die, en die afpakker doen. Dus die mm. geven iets, mm. maar ze ontnemen ook de kans om iets te ervaren. En te leren en op je bek te gaan en uh, het zelf te ontdekken. Hoe leer ik nou, um, want ik herken ook bij mezelf die oplossingmachine. Uh, en het voelt ook best wel alsof die vaak heel nuttig is. Want ja, dan kunnen we gewoon door. En nogmaals, dat efficiency is natuurlijk een belangrijk ding. Zeker in een werkomgeving, in een professionele omgeving. En voldoening. Uh, ja, maar ja. hoe zorg ik ervoor uh, dat ik daar anders mee omga? Dat ik minder snel in die oplossingenmodus raak? En misschien op de... Want ik denk dat het een... Het is natuurlijk nooit zwart-wit. Maar dat ik de momenten herken, laat ik het zo zeggen. Dat ik denk van, wacht even, maar nu moeten we eigenlijk met het probleem aan de slag. In plaats van met de oplossing. Hoe, hoe train je dat? Hoe doe je dat? Ja, de, de, ten eerste door, door het te herkennen. Hè. Dus wat we wat hopen dat, dat dat boek gaat doen, is dat je... Ja de momenten gaat herkennen nou, dat doet het kan ik je vertellen en want van, oh nou doe ik het weer ja en vaak is dan tot tellen en bedenken wat is nu het werkelijke vraagstuk en en uh, hoe zorg ik dat dat op de juiste plek ligt ja dan gebeurt er al wat hmm. het is dus, dus we, we houden van kleine verhaaltjes hè. dus nog een klein verhaaltje ik ging vorige week naar huis hmm. en het was al laat lange werkdag achter de rug en uh, en ik had honger en ik dacht, goh, ik ga mijn dochter even bellen. En, uh, maar misschien kan ze de oven aanzetten. Maar ik wist ook van, ja, maar die dochter van mij, die, die, die denkt daar misschien zelf aan. En hoe jammer is het als ik vraag, zet de oven aan. Terwijl te, zij het al gedaan heeft. Terwijl zij het al gedaan heeft, of van plan was. Precies. Ja. Dus dat zijn die momenten dat ik tot tien tel van, hé, hey, wacht even. Ik, ik ga nu de oplossing geven. Dus ik belde op. Ik zei, ik ben over een kwartiertje thuis. En ik heb best wel honger. En zei ze, oké. Okay, dan zet, ik, uh, dan zet ik nu erover aan, zei ze. En, en, uh, dus het zijn van die hele kleine momentjes. Ja. Uh, uh, uh, waar je even wakker moet zijn. En, en ne negen van de tien momentjes laat ik voorbij gaan, zou ik maar zeggen. Ja. Trap ik erin. Ja. Maar het is zo leuk om ze af en toe te herkennen. En af en toe op zoek te gaan naar dat alternatief. En het daar met elkaar over te hebben. Ja. Ja, en, en, en dan gebeurt er al wat. En, en wat dan interessant is, haar antwoord geeft mij weer informatie over... Misschien is er iets meer nodig. Mm. He, dus het gaat er niet om dat je in één keer de goede interventie plaatst, maar, maar dat ik de reactie op die vraag mm -hmm. ook weer aangeef. Van oh wacht, hier moet ik misschien wat meer hulp bieden, of wat meer richting geven, ja. of juist wat minder. Ja. Hey, Wouter, als ik in, een, in een werksituatie, als ik het nou omdraai, hoe ga ik, uh, want ik denk dat het. Uh, uh, ik weet niet of ik het één op één kan doortrekken dat de, de leiders en de managers vaak degene zijn die met de oplossingen aankomen en dat de teams en de mensen daaronder, om het maar even heel plat te zeggen, hiërarchisch, dat die met die oplossingen aan de slag moeten. Als ik dat nou eens omdraaien naar die, die grote mensenmassa binnen organisaties kijken die al die oplossingen voor hun mic krijgen, hoe kunnen die het, uh, de, kunnen die het omdraaien? Nou, dat is eigenlijk uh, het, het leuke van die rollen. Die vier rollen zitten in ieder van ons. Mm we zitten allemaal in de situatie dat we de oppakker en de afpakker zijn. En we zitten allemaal in de situatie dat we de Kalimero of de brave Hendrik zijn. Yeah. Dus die grote massa waar je het over hebt, dat, dat zijn niet alleen de brave Hendrik en de Kalimero. Maar die zijn allemaal ook de afpakker en de ja, oppakker ja, de naar wistenen, ja. de klant toe. Naar ja. de leerling ja. toe. Hè. Dus kijk maar, een leraar die een leerling probeert door het onderwijssysteem te trekken. Of een, of een gynaecoloog die. Of een, uh, een politiegent die. Dus, de, de, dus het is juist uh, met dit boek... Ook het maken van de slag naar het zien van dat dit patroon eigenlijk tussen al die actoren speelt. Dus in de zorg hebben we het dan over zelfmanagement, in het onderwijs wordt nu enorm gekeken van hoe kun je, omdat uit de wetenschap blijkt, dat leren veel effectiever plaatsvindt waarmee het begint. Bij daar waar de leerling aanstaat. hoe, hoe, hoe geven we daar een antwoord op? Dus het speelt heel erg tussen bij wijze spreken, de vakprofessional en de klant. En, en daar die dynamiek leren zien is super cruciaal. Waarin dus die grote massa juist de rol van de afpakker oppakker heeft. Dat ja. is zo belangrijk om te zien. Ja. En dat het patroon wat daar plaatsvindt precies hetzelfde patroon is wat plaatsvindt... zoals jij het plaatst tussen de leidinggevenden en de teams. Mm. En, dat, en, en, en nou dat blijkt natuurlijk ook. Hè, de leidinggevenden gaan steeds meer die coachende rol... en het zelfsturing. Dus, dus dat speelt daar ook. Maar precies datzelfde patroon speelt tussen de lijn en de ondersteunde diensten. Mm. Waarbij de lijn vaak niet meer het gevoel heeft... dat de ondersteunende dienst de ondersteunde dienst is, omdat... Ja, bij wij spreken de ondersteunende dienst ze aan de hand van de trap af probeert te sleuren. Ja, zoals precies. misschien ook, ja. eh, nou ja, kijk in het onderwijs, hoe nu bij wijze van spreken um, overal ervaren wordt. Want er is natuurlijk een hele spannende situatie dat uh, de, de minister het hele onderwijsveld aan de hand probeert mee te sleuren de crisis uit. Maar je sleurt ze alleen de crisis in. Ja. En, en even terugkomend op jouw vraag, want wat jij eigenlijk doet is zeggen van wat we heel snel doen is dat we dit bekijken vanuit het perspectief van de oppakker en de afpakker. Hmm. Maar hoe zit het nou met die teams? Precies. Nou, en daarom gaf ik natuurlijk net ook al een klein beetje die anekdote met mijn zoon aan, die juist als brave Hendrik opstaat. Ja. We zeggen wel eens brave Hendrik, hè? we zijn ook een beetje verbraafd als professionals. Dus we moeten ergens ook ontbraven. Ik weet niet of dat een bestaand woord dat is, maar we woord. moeten het wel ja, doen. Hè? Ontbraven. Ja, en dan zegt Bob Dylan daar heel mooi over. To live outside the law, you must be honest. Dus als jij de oplossing op je afkrijgt, dan gaat het eigenlijk om nou niet gek maken door die oplossing. Maar ga op zoek naar wat is nou de eerlijkheid die mij legitimiteit geeft... Om, om iets anders te doen dan die oplossing mij voorschrijft. Nou En dan is het soms belangrijk om even in gesprek te gaan... Mm. Met wat is nou de bedoeling achter die oplossing. Ja. En Dus wij als een soort hulpzinnetje voor de oppakker en de afpakker... we zeggen wel eens, geef niet de oplossing, maar geef het probleem. Zodat je niet niks doet, maar dat je eigenlijk ziet... dat de, de doorbraak zit zelden in een nog betere oplossing. De doorbraak zit in de, in de beleving van het probleem. Dus hoe kun je het vraagstuk achter die oplossing... Delen. Ja, dus hoe... in plaats, ja, dus in plaats van zetten over aan, ik ben over een kwartiertje thuis en ik heb best wel honger. Ja, dat, of dat in is... plaats van uh, zeggen dat iemand geen um, keisneden mag hebben, ja, voelbaar ja. maken wat de ja. risico's zijn. Ja. Want daar zit gedragsverandering in, in beleving in van het probleem. Dus daar uh, heb je het over. Ja. En dus vanuit het andere perspectief, vanuit het perspectief van, uh, van de brave Hendrik en de Calimero, Um, ga het dan dus over, accepteer niet de oplossing, maar ga op zoek naar de zorg van de ander. En dus het vraagstuk wat erachter schuil ging. Ja, en Tom, voor de, voor, de, voor de leiders die hier moeite mee hebben, die denken van, ik vind het allemaal heel interessant. En ik vind het heel boeiend. Maar um, als jullie weten hoe druk ik het heb, uh, en ik heb nog zes besluiten te nemen vandaag, uh, dus ik moet, ik moet gewoon door. Um, kost dit meer tijd? Nou, in het begin misschien wel. Dus het vraagt ook even om... om die momenten te realiseren, op je handen te zitten. Maar uiteindelijk natuurlijk niet. Hè? Dus, dus we, we, we gebruiken ook vaak het zinnetje van, goh, ben je, werk je als leider nu aan de oplossing of het implementeren van de oplossing? Of werk je aan het oplossend vermogen van het team? Ja. En je kunt je voorstellen dat, dat op korte termijn is werken aan het oplossend vermogen, zie je niet direct het resultaat van, mm -hmm. maar op lange termijn juist wel. Mm. Hè? Dus het is ook investeren in dat oplossend vermogen. Ja ja daar kun je wel steeds van zeggen daar heb ik geen tijd voor maar misschien heb je er waar geen tijd voor omdat je er nooit in investeert ja. discussie voor prioriteiten stellen zijn mijn vader altijd ja, <laughs> ja. en en ook ook uh, niet zeggen van uh, morgen gaat het roer om nee, nee maar nee. meer hoe doe ik dat morgen ja. ietsje ja. anders dan gisteren ja, ja. ja. Um. Wat, uh, wat kunnen mensen in het boek vinden? Want het is best wel uh, het is, het is meer dan uh, een x aantal hoofdstukjes met lappe tekst. En we lezen het door van begin naar eind. Hè? Kun je vertellen wat ze in het boek kunnen vinden? Ja, het zijn heel veel praktijkvoorbeelden uh, rondom de mechanismes die we laten zien. En, en uh, handreikingen om er zicht op te krijgen en om dus de alternatieve route te verkennen. Uh, we hebben opdrachten in het boek opgenomen, zodat je er ook zelf mee aan de gang kan gaan. Uh, en een van de uh, hoofdstukjes waar we het nog niet over gehad hebben, maar die wel heel erg belangrijk ook is, is het hoofdstukje Niet te veel en wel genoeg. En dat gaat eigenlijk over die hand die ik nog steeds wel bij ja. Jasper hield aan het begin. Ja, dus precies. het is niet dat loslaten. Is nuance, nee, precies, dat is de nuance eigenlijk. Ja, ja, het is steeds kijken van wat heeft de ander nodig om ervoor te kunnen gaan staan. En ja. ik denk dat het. Uh, nou, Wat wij terugkrijgen, is dat. Mensen zeggen, ja, het laat je niet meer los, weet je. De, nee. de, de, in, in de periode na denk je, oep, daar is hij weer, oep, oe, daar is ja. weer. Oe, daar maar is eigenlijk moet je de oplossingen machine dus niet weggooien, maar je moet hem anders, je moet aan de knopjes leren draaien. Is, is dat een beetje... Ja, ja. mooi gezegd. Ja, dus ja. we zeggen in het begin hebben we het over een soort, staat hij nou aan of uit? En ja. in de loop van het boek kom je erachter dat het vooral een soort volumeknop is die je Precies. harder kunt zetten, zachter kunt zetten, die ja. soms... Heel functioneel is als hij hard staat. Ja. Soms heel functioneel is als hij hard staat. Ja, ja en misschien nog wel, wel doorgaand op je vraag. Hè. Wat vind je allemaal? Dat, dat is voorbeelden, uh, beelden. Uh, illustraties. Uh, uh, illustraties, van jou, maar, maar opdrachten en, en, en uh, uh, ook nog een, een mogelijkheid om uh, met beelden zelf aan de slag te gaan. Ja. Een link met de website. En, dus ja, we horen ook wel van mensen terug van, goh, het is eigenlijk het is een lekker leesboek maar het is eigenlijk ook wel een werkboek precies en, en dat is precies dus wij hebben ook ons heel erg zitten afvragen hoe maak je hoe ga je nou van lezen naar leren ja. Hè? Dus, dus, dus lezen is gewoon een mooi boek je legt het weg en er gebeurt niks ja. maar, maar je wil eigenlijk dat er gedragsverandering na komt. dat lezen ja. dat er iets gebeurt ja. in je, en waar je waar je ook blij van wordt waar ja. je omgeving blij van wordt nooit en, gedacht om ook trainingen te gaan geven of doen jullie dat überhaupt of hebben jullie zoiets nee, we zijn auteurs we houden bij het boek Nee, we geven veel lezingen, trainingen, uh, dus we, we, we, ja. Dus als er, nee, maar even, weet, ja. weet ik niet goed hoor, dus dat is ja. een open vraag van mij. Maar dus stel, er zitten organisaties te kijken en die zeggen van, hé, hey, leuk dat boek, maar we willen echt als organisatie dit gaan aanpakken en dit echt gaan verbeteren. Kun, zijn jullie dan degene die dan trainingen en zo doen? Ja, maar, maar, maar ook daar werken we aan onze eigen overbodigheid. Hè? Dus... dus dus we gaan ook kijken wat is daar nodig, maar ook hoe, hoe kan het van binnenuit okay. ontstaan? Okay. En en uh, uh, want van ja, de, ook ook dat is heel belangrijk. Hè? Dus zo gauw wij van de bedoeling worden of zo. Hè? Ja, ja. Je moet, kom weer eens langs, want het is weggezakt. Ja, dan is toch. Komt de, komt de de tur de, komt de turbo machine op bezoek? Ja, weet dat wil nee, je, nee, nee. je niet. Dat wil je niet. Mag ik jullie danken uh, voor dit gesprek en heel veel succes wensen met het, uh, uh, ja, nou, met het verkopen van het boek. Want dat is uiteindelijk hoe meer mensen het lezen, hoe beter toch? Ja. Zeker. Ja. ja, dank jullie wel dat jullie mijn gast wilden zijn. En dank uh, je wel voor het kijken naar uh, weer een gesprek uit de serie die ik maak met managementboek Boek en uh, Uitgeverij Boom. Waarin ik in gesprek ga met auteurs uh, van prachtige managementboeken. Zoals ook deze, uh, de Oplossingenmachine. Dank je wel voor het kijken. Zit je op YouTube en je vindt dit soort gesprekken leuk? En dan vind ik het heel leuk als je wilt abonneren. Dat doe je hieronder. En dat kun je ook doen als je luistert naar de podcast. Abonneer je dan op 7 TV. Of laat een review achter wat je van dit soort gesprekken vindt. Ik ben super nieuwsgierig daarna voor nu. Dankjewel. Hoi.